Hoi, ik ben Danielle en dit filmpje gaat over het zenuwstelsel. Eerst gaan we de anatomische indeling bespreken. daarna de functionele indeling en een voorbeeld. De anatomische indeling van het zenuwstelsel is als volgt. De hersenen en het ruggenmerg samen zijn het centraal zenuwstelsel. Uit de hersenen en het ruggenmerg komen zenuwen. Deze heten dan hersenzenuwen en ruggenmergzenuwen. Samen heten zij het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit sensorische en motorische zenuwen. Hier gaan we het nu even over hebben. Dit is namelijk de functionele indeling van het zenuwstelsel. Hier hebben we weer de hersenen en het ruggenmerg. Zij krijgen sensorische input vanuit zintuigen en het interne milieu. De zintuigen zijn natuurlijk zien, horen, ruiken, proeven en voelen. En uit het interne milieu krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over bijvoorbeeld de bloeddruk in het lichaam. Dit komt binnen via een sensorische cel in het ruggenmerg. Vervolgens zal dit seintje naar de hersenen gaan en daar worden verwerkt. Vervolgens gaat het seintje weer via het ruggenmerk naar de motorische output. Dit zijn motorische cellen die naar het doelorgaan gaan en een actie moeten uitvoeren. Dit kan zowel willekeurig als onwillekeurig zijn. Met willekeurig bedoelen we alles wat we heel bewust kunnen aansturen. Bijvoorbeeld, ik zwaai nu even naar de camera. Met onwillekeurig bedoelen we alles waar we geen bewuste invloed op hebben. Bijvoorbeeld dat mijn hartslag op dit moment 72 per minuut is. Het onwillekeurige zenuwstelsel heeft een gaspedaal en een rem. Het gaspedaal noemen we het sympathisch zenuwstelsel, bekend van de fight-or-flight reactie, als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, moeten wegrennen van een, een of ander beest. De REM is het parasympathisch zenuwstelsel. De reactie wordt dan ook wel rest en digest genoemd, waarbij rust en herstel centraal staan. Het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel zijn, als het goed is, met elkaar in balans. Soms heeft de eentje een tijdje de overhand, maar uiteindelijk herstelt het zich weer. Een voorbeeld wanneer het sympathische zenuwstelsel de overhand heeft, is tijdens een tentamen. Met je zintuigen neem je waar dat de tentamen gaat beginnen. Je ziet het blaadje voor je liggen en je hoort dat er omgeroepen wordt dat je een uur de tijd hebt en vanaf nu mag beginnen. Dit wordt in de hersenen verwerkt en vervolgens pak je je pen op en begin je te schrijven. Of als je een hele moderne toets hebt, dat je begint te typen. Dit zijn allemaal willekeurige bewegingen dus. Tegelijkertijd gaat ook je sympathische zenuwstelsel aan het werk. Je hartslag gaat omhoog, je begint wat te zweten en je concentratie gaat omhoog. Aan het eind van de toets is het tijd om je onwillekeurige zenuwstelsel weer in balans te brengen. Je gaat met z'n allen nog ergens even rustig zitten met een biertje en je merkt dat je hartslag daalt en je bloeddruk weer normaliseert. Samengevat heb je vandaag geleerd dat het zenuwstelsel ingedeeld kan worden volgens anatomie, centraal zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel, en functie met termen zoals sensorisch, motorisch, willekeurig, onwillekeurig en sympathisch en parasympathisch.